Mijn naam is Judith Gebraap, ik kom uit Eritrea. Ik werk op dit moment als sleutelpersoon om de vluchtelingen en instanties dichterbij te brengen. Op dit moment hebben de meeste jongere mensen hebben meteen na half jaar, één jaar verblijfvergunning. Dus het leven start in, in dat korte tijd. Dus er is geen moment om te arzelen en achteruit te denken of wat het is geweest. Ze moeten meteen beginnen te gebruiken, de tijd. Dit is heel belangrijk tijd ook. Het maakt makkelijker als je het vanaf het begint goed aan te pakken. Dus door informatie te geven, door samen te werken met allerlei instanties, verliezen zij niet zoveel tijd om ergens te komen. Niet alleen voor de extremen, maar ook voor de hulpverleners. Als zij samenwerken met slotenfiguren, dan weten zij wat zij denken of uh, vaak ook dan weet je hoe ga jij die berichten of de boodschap doorbrengen. Maar van de andere kant ook is het makkelijk toegankelijk als zij zien iets iets herkenbaar van hun eigen gebied, mens die meewerkt, meedenkt. Dan de angst of de drempel is nog lager. In Nederlandse cultuur, zij willen iets uh, boodschap geven, maar heel voorzichtig wordt omheen gepraat. Daar wil ik ook dat iets directer is makkelijker en ook beter begrijpen. Direct uh, praten is beter, komt goed over naar de jongeren vooral, dan omheen praten. Het verschil wat uh, sleutelfiguur kan maken is een soort broegfunctie. Dat het makkelijker wordt van de hulpvereniging naar de mensen. Voor de mensen ook, dat zij niet voelen alleen of uh, er is niemand die ons begrijpt, dus het is uh, een beetje gezicht voor hun, wil ik ook zijn. Wat ik van mensen hoor is, oh wat fijn dat hij doet. Het is echt van belang. Ik zie ook in hun blik, in hun uh, lichaam zoals, je doet groot werk. Vaak is uh, meer dan ik had verwacht. Uh, zie ik uh, blij gezichten en ook, ze hebben ook gelijk. Voor mijzelf is ook iets nuttig wat ik doe.